Leuk dat je kijkt naar deze video. Zijn we lekker enthousiast vandaag. Yay! Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag zijn we bij <laughs> Sabine. En uh, we gaan uh, video's opnemen En de paarden groeien. En rijden. Het is vandaag zaterdag. En uh, we zijn bij Sabine. Hoi! Ja, tuurlijk. Ik ben uh, Sabine en uh, ik ben paardenfotograaf en journalist. Vandaag zijn jullie bij mij op, uh, op stal bij mijn, uh, bij mijn paard Ufo. Ufo? Ja, dus die zweeft in de lucht. Ja, hij zweeft in de lucht. Ja, lucht. Tess is eventjes een paard vies voor de video. Oeh, rustig Tess. En dan vindt het, de Ufo vindt het een beetje gek. Hij is natuurlijk niet gewend aan zulke kindertjes die ineens van alles in hem gaan proppen. Normaal moet hij altijd hele spannende wedstrijden doen. Hij wil wel heel graag knuffelen, dus hij is de hoofdstel omdoen. Wat wil hij doen? Knuffelen. Oh, dat mag niet uit. Het houdt van knuffelen. Ufa houdt van knuffelen, Tess houdt van knuffelen, dus Tess gaat nu het hoofdstel omdoen. Ik heb begrepen dat dat dan een langdurige sessie kan worden. Nee. Je postcel is nogal ingewikkeld. Ik heb een Goed zo. Oh, oh ja, hij zit echt mijn hand. Goed. Volgens mij, ik moet zodra ik door mijn knieën zak, denkt hij. Gezellig. Ik wil hem meenemen mama. Ja, hij is wel heel leuk hè? Ja. Dat vind ik ook. Met een strootje in zijn staart. Oeh. Ja, dat is wat ik doe. Die doet nergens aan mij. <lacht> dan moet iemand moet er filmen en editen. Ja, daarom hebben we mijn moeder toch. Uh... Ja, die is bezig met jouw video. Nee, die is al klaar. Oh. Die dus zijn <lacht> Nee, we hadden het erover dat Rebecca had maar die achter de camera even schaald, en dat we altijd voor... <laughs> wel voor gek staat. Hé, hey, die wil helemaal kopt zitten. Wat heb je, een ja. Zo, kindertjes mogen even omkleden. En na deze productieve video die we gemaakt hebben over de tips... Van het fotograferen van je paard of pony samen met Sabine, gaan ze nu eventjes gezellig rijden op Uvo En ik denk dat hij dat ook wel heel erg fijn vindt, want hij moet nog even leren om een YouTube paard te worden. Hij heeft <laughs> nog wel wat tips en trucs nodig, zeg maar. Ja, maar voor de eerste en keer... En wij deed hij het heel goed. Hij is echt wel een YouTube paard in wording. Dat, uh, hij kan <laughs> het absoluut. Hij is braaf genoeg. Hij vindt dingen niet gauw gek. En hij vindt het ook nog wel een soort uh, leuk om de dingetjes te doen dus dat is, en hij is geduldig, dus dat scheelt enorm. Nou, Sabine gaat eerst even rijden, dan Kim, dan Tess. Dus we gaan het allemaal meemaken jongens. Nou, dan zit ik dan op mijn kabouterbankje. Ik zeg net tegen Rebecca, dit is een bankje van mijn formaat. Dus ze zegt gewoon ja, een kabouterbankje. Dus ik word je gewoon een beetje uitgemaakt voor een kabouter. gaat even op UVO rijden. Ja. Succes. Dankjewel. Ga nou maar. Voor het UVO. Uh, nou, Kim rijdt nu op Ufo. En uh, ik rijd Ufo uh, voor, uh, voor uh, Tessa van Heemerts. Uh, Tessa rijdt internationaal bij de ponies met uh, Noordhof Surprise. En uh, hun hadden alvast een paard gekocht. Uh, maar het bleek toch allemaal een beetje te veel en te druk. Uh, dus zochten ze een, uh, een Amazone om hun paard uh, ja, een paar jaar te rijden voordat Tessa met hem uh, bij de junioren mag starten. En uh, ik was toen ook net op zoek uh, naar een braaf paard, want ik had, was een paar keer gevallen. En uh, ik durfde eigenlijk niet, dus uh, ik stond voor de keuze of ik zoek nu een heel braaf paard of ik ga stoppen. En uh, toen uh, liep ik eigenlijk UFO tegen het lijf en uh, ja, dat was voor mij wel uh, ja... Echt een heel groot geluk, want hij is super braaf. en hij doet het echt super goed. En ja, nu mag, nu mag Kim ervaren waarom ik hem zo leuk vind. Ga je je ook nog vastpakken, of wel? Ja, <laughs> dus kan de... het wel hoor. Ben je met Bel ook een beetje aan het voeten dat hij naar gegeven loopt? Ja. Nou, kijk kijken op bij. het ook kan. Ja maar, ja, Hoezo? Nou. Is voor net een pony? Nee, ja, hij iets. ietsjes Nou, probeer het dus. Doe een beetje verleden. je benen bij. Korte. Ik is kom maar je toe. <laughs> hij valt bijna een joh. Ja. Hoe gaat hij harder? Met <laughs> <Ik> je <beet. laughs> weer terug op stal, kindertjes en even eten. Ik ga even rijden want ik moet één stukje van de video afmaken. Dus ik uh, laat Tess en Kim gewoon hier achter. Hij <lacht> ja, gaat rijden en dan uh, ga ik daarna naar het huis. Ja, in mijn barato passie. Je bent bij Passie. Nou, met mij is iedereen buiten aan het rijden geloof ik. Dus lekker uh, terug. Nou niet heel druk maar Meer dan dat ik gewend ben. vandaag zaterdag, wij zijn in Oeren. Nee, het is zondag. Oh ja, het is vandaag zondag. Ja. <laughs> Ik moet nog een beetje wakker worden. Het is bijna acht uur. En we gaan het meest doen. We gaan Vrona een beetje medicijnen geven. Omdat ze weer begint te hoesten. Niks ernstig en zo. Dus we gaan een beetje in En we gaat in de stad nog één ding. Um, morgen gaat de vlogcamera weg dus dan gaan we met onze telefoons Ja, die is kapot, dus die moet uh, terug naar kennen. Uh, en dan moet ze een schroefje in het schermje gaan doen. En hij maakt geluid terwijl die film, dus dat is ook niet de bedoeling. Dus hij gaat terug naar kennen en dan ben ik hem drie weken kwijt. Drie weken jongens. Ah. Nou, gelukkig hebben we twee goede iPhones. Ja. Maar. Daar zit geen stabilisatie in. Nee. En dat kan wel. ik wel met het editen, denk ik. Maar of dat helemaal gaat lukken, dat weet ik dus nog niet. Ja. Ik hoop dat het goed komt. ook oh, goedemorgen bel. Kom, ga ik even je als een washoortje pakken. Zo. Belletje. Knopf open. Die daar ook. Uh. Er weer, pakken. is hier nog een beetje donker. Haar haar zit niet heel erg goed. Misschien moet ik het goed gaan doen. Uh. Well, Oké, okay, ik ben wel benieuwd wat jullie op zondagochtend doen. Laat het hier weten in de comments. Wat doe jij op zondagochtend? Uitslapen of ga je ook al naar de paarden toe? Lekker ontbijt maken. <laughs> Bel. Kom je haar zit nog niet goed. Bel. Hé. Hey! Ze pakt toch gewoon stiekem een hapje. Hoi. Gaan we naar een stapmolen. Kom maar. We moeten altijd eerst nog een piroude witte zitten. Tata. Tata. Nou Bel kom je mee. Zo, wel een vrouwje in de stapmolen. Ja, als je heel goed op je vlogt. Maar probeer daar te vloggen, dat zie je ook zien. Ja. En nu gaan we ook Héya-steken afdoen en haar in de stapmolen zetten. Hanja, de ben Hallo. Goedemorgen, Héya. Je zit al aan je maal. Ja, lekker ochtend aan het eten. Nou ja, helaas. Ik ga je verstoren. Wil jij nog wat zeggen, Hanja? Nee, Hoekie. Doei. Doeg. De dametjes staan in de stapmolen. We beginnen met Henja. Daarna komt Bella. En dan moeten we even wachten. Want dan komt Verona. Gezellig hoor. Met z'n De paardjes staan in de stapmolen vogeltjes fluiten. Het is lekker weer. Het zou vandaag 20 graden worden. Het is nu nog een beetje fris, maar het komt tot het ochtend is. En we hebben ze lekker peentjes gegeven. Ja. En vooral naar medicijnen. En nu ga ik even kijken wat ik kan doen. Wat ben je aan het doen? Ik ben Is het leuk? Waarom heb je andere teugels? Ik doe. Koe. Het is wel lekker weer. Nou, lekker rijden dan maar. Ja, eh, hallo. Serieus. je bruin worden. Ja, maar niet zo bruin. Ik zie een wortel. Ik heb er niet de wortel. Dit is de wortel. Een smelk Ja, lekker. Het is hier een beetje donker. Ik ga allemaal een beetje snijden. Ga ik in deze bak doen. Alleen, ik had een mesje meegenomen. En toen ben ik zo slim geweest om die ook mee te nemen. Dus gaan we even een schaar pakken. Ik ga heel gevaarlijk doen. Oeh. Ja, oké. Okay. Nou, dan stapt iemand in de auto. Oké. Okay. Dus hier uit mijn schaartje pakken. Scheer, scheer, scheer. Hier is die. Zo. Ik ben nog steeds heel blij met dit. Alleen ik zie er hier nogal anders uit. Ik ben nog volwassener geworden. Goed hè? Nee, niet echt. Ik hoop dat het met de schaar ook lukt. Het is nu volgens mij 20 graden. Nou, geen 20 meer. Maar ik denk dat het nu 17 graden is geworden inmiddels. En dat is nog steeds heel erg warm. We zeiden dat dit een van de warmste weekenden was van 2019. En dat wil ik best geloven. Een knippen is niet het beste idee van de hele wereld. Oh, dit gaat echt heel goed zo. Doei ah, Doe Oh. niet. Nou alsjeblieft het is erg gevaarlijk. Maar ik kan niet anders. Zo deze gaat mee. Jullie gaan mee. Oh. Ja. Anders gaat hij een beetje lastig. Oké, okay. we hebben een nieuw paard. Kijk eens, daar is ze. En daar gaat ze. Ze moet eerst liggen, ze mag niet stijgeren. Ze moet eerst liggen. Ze kan het toch niet. Stella? Bella! Bella! Ja, bijna, hè. Bella? Bella! Zoals Tessa aangegeven heeft, is de kamer. Oh, het zit Ik zit heel goed. Zo, een klein beetje doen oh, maar Let op! Um, zoals Tessa aangegeven heeft, is de vlogcamera kapot. Ja, maar ja kapot. Hij doet dat nog wel, maar niet goed genoeg. Dus die is naar de, waar we hem gekocht hebben terug. Die gaan ze nakijken. En dat duurt gewoon drie weken. Dus nu moeten we met onze telefoons gaan filmen. Uiteraard, kom! Ben ik dan ook nog het microfoontje vergeten? Dus hebben jullie lekker allemaal wind? Nu erbij excuses, alvast. Tess, die vlog met de eigen camera, met mijn oude iPhone 8, nee, oud, zo oud was die niet, maar die heeft de iPhone 8. En, uh, dus dat is ook prima kwaliteit, alleen zou er een microfoontje in moeten, en dat zit er dus niet in. Aan, aan, zeg zeggen. Dus daar hebben jullie in te sorry. Ik ben even aan het logeren. het is dinsdag en we moesten naar de tandarts. Tess dus mag waarschijnlijk over een half jaar een beugel, want ze heeft vampierentanden. En uh, veel roze slotjes. Nou ja, geinig, best. maar moest er uh, kies uh, opgevuld worden, omdat er een krak in zit. hopelijk not really. Maar het is zoals het is. En daardoor zijn we laat op stal. En dus gaan we vandaag even longeren, het is wat vrijheidslensuur doen. Ik, uh, ja, dat heb ik de vorige keer al gedaan, maar ik denk dat ze gewoon een stap stappen eraf gelopen. Anders dan krijgt ze pijn in haar buik Dus ze is lekker aan het bubbelen in de stad nu. Ze heeft al gerold. Ja, niet vandaag. Draaien, kom maar. Draaien, Soms doet het heel goed. En zoals vandaag, helemaal niet. Kom, Kollen. Ja, ik kan Ja, dank u. Dan moeten we er maar even duwen. Met de andere kant stappen. Blikje. Ja. Met een kijksoortige uh, bal. een delft het een beetje. Ze moeten een beetje leren hoe mensen aan het voetballen zijn. Oké, okay. nou succesvol. Bestaat... Ik vind het wel eens een jodiumbal een als ik aan het voetballen. Oké, okay. dan gaan we even verder. En we zijn uitgeklaan. Ja, oh god. En we gaan uitgeklaan. Nou, vindt het ook winteren? Ook, dus dat zullen jullie nu ook wel heel erg horen Maar goed, we gaan even lekker rijden En uh, Ja Sorry, voor de kwaliteit Ik hoop dat ik nog iets zinnigers uh, Ga doen en gewoon die microfoon meenemen Want zoveel werk is het niet Het zit gewoon in de tasje, tasje staat bij mijn uh, bureau Ik vergeet alleen elke keer Oké okay. hm. Dus is er ook En Bill is er ook Even lekker rijden, morgen heb je springles Ja Vandaag hebben we eigenlijk niet zoveel, hoor. Nee. Je hebt een werkstuk gemaakt. Ja, Napoleon. En wat kun je over Napoleon, Napoleon. vertellen? Nou, Napoleon. Deze kant en hard. Napoleon was 27 jaar toen hij de macht kreeg over ongeveer 3000 man. Hij wou, uh, Nou, hij was al een geliefde bij de vrouw omdat ze uh, Oké, okay. nou dat was genoeg informatie over Napoleon voor Hart voor Paarden. Dankjewel, Tessa. Mag ik niet verder vertellen? <laughs> nee, ik hoor niet. Als jullie wel meer over Napoleon willen weten, dan kunnen jullie het eronder achterlaten in de comments. Oké, nou inmiddels uh, hebben we een paar keer gesprongen ook, wat het hartstikke leuk was. En ergens ook ik zoiets, ik zou toch ook wel gewoon een jump video maken. Maar hoe doe je dat? Een jump video of zo? Ik vind dat toch wel heel erg lastig? van het klassieke hart. Dat is Tess. Ik ga Tess wel filmen. Dan ga ik er nog even over nadenken. Ik ga dat aan Bianca vragen. Dat is misschien een handige. Hey, ik ben vandaag wel aan springen. En uh, kijk maar mee hoe het gaat. We gaan lekker rijden, uh, ja. Het was eigenlijk, ik dacht heel koud, maar het valt eigenlijk wel mee aan deze kant. En het zonnetje staat op de bak, dus het was lekker warm. Hoe die warm dan. ja, lekker. Morgen komt Jacob, die is van Publicas, uh, Montar en Geepja. Dus helm en andere kleertjes en uh, de tekentjes. En dan gaan we leuk wat dingetjes opnemen, dus dat is wel heel erg leuk. Dus gaat ze ook rijden. Vandaag ja, is het gewoon hier en hier. ik eten staat klaar, dus ik hoef alleen maar te gaan. Ja. Zonder beugels aan het handen Ik dek de knieën nog een beetje op, maar het gaat wel heel beter. Kijk, het wordt al langer. Kijk, wat is er? Vrij hartelijk. Ja, het was lekker. Zo. Mooie pony, mooi meisje.